Hallo allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik dit hele leuke promoters unboxen. Um, het komt nog gezien van Be Unique Jewels, als ik me niet vergis. Ik zal haar account hier een beeld zetten. En ze heeft me de sieraden opgestuurd, ik mocht zelf iets uitkiezen. En normaal heeft ze er ook een extraatje bij gedaan, als ik me niet vergis. En ja, ik ga hem nu unboxen met jullie. Zijn jullie benieuwd wat er allemaal in zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, okay, dus ik ga het heel leuke pakketje unboxen. Um, dit is trouwens een prom promoterspakketje. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. Dus ik heb er eigenlijk niks voor moeten betalen. Alleen de revente Omdat ik haar nu ga promoten, zeg maar. Um, en ik ga er ook nog een leuke foto mee maken. Maar laat ik nu even opdoen. Want dat is echt heel leuk. Dit is het eerste wat ik zie. Een organza zatje met daarin. Heel leuke spulletjes. Oh, leuk. Kijk dan. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Wow. Als eerste zie ik hier een scrunchie. Ik denk dat dit een extraatje is. Wow. Dat vind ik echt heel leuk. Die scrunchie is echt super mooi. Die past echt heel goed bij dat setje. Ik ga het even open doen. Oké. Okay. Als eerste zie ik hier een scrunchie. Een heel leuke paarse scrunchie. Echt heel leuk. Die staat wel mooi. Oh, die vind ik dus heel leuk. Uh, dan zie ik hier... Nog iets. In het paars. Oh, het okay, is paars. Ik hoor van... Um, even het opdoen. Oké, okay, in dit zakje zit als eerste. Zo'n kaartje. Ja, het spiegelbeeld. Maar het staat op Be Unique. En op de achterkant staat er. A little surprise for you. Because you are special. Oh, echt heel lief dit. Uh, wat zag ik er nog in? Een sticker. Een leuke blauwe sticker. En er steekt hier nog een ringetje in. Ik ga er heel even uit. O, oh, kijk hoe schattig. Met een sterretje. Ik ga die even aandoen. doen. hè? Zeg Echt heel schattig. Ik ga die rond een andere vinger aan doen. Deze vinger is een beetje te dun. Of ja, dat zit er een beetje te los. Oké, okay, zo, dat is beter echt heel leuk en dan heb ik hier nog iets oh dit zijn de drie armbandjes dat was zo'n armbandsetje ik ga het eventjes open doen oké okay, als eerste ga ik het kaartje bekijken een heel mooi kaartje En een heel leuk kaartje. En er staat op. Thank you for your order. Veel plezier met je armbandjes. XXX. Insta Beunique Jewelry. Komt hier in beeld. En TikTok Beunique Jewelry. Oké. Okay. Ik ga zeker haar TikTok account volgen. En zo bedoel ik. En ja. Yeah. Er komt ook nog een TikTok op mijn account van dit hè? Maar dan gaan we nu door naar de armbandjes. Oké. Okay. Oei. Als eerste, als eerste zie ik dit armbandje. Het is gewoon een leuk, paar simpel armbandje. En die ga ik even een Als ik die Het zou echt erg zijn. Oké, dit is het eerste armbandje. Zo. Echt heel leuk. Dan tweede armbandjes zo een met een, sch een schildpapel op. Ik vind die allemaal zo mooi. Die ga ik ook even omdoen. Zo. Echt heel schattig. En dan heb ik er nog een. Deze. en Die ga ik ook even omdoen. Oké, okay, ik, heb, ik heb alle sieraden om. En ik vind ze echt heel leuk. Dus ga zeker een kijkje nemen op haar account. Dit is haar account. Ga zeker een kijkje nemen. Ga haar ook volgen. En ga zeker foto's liken. Want dat zou ik echt heel leuk vinden. En zij denk ik ook. Oh. Dus dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei.